Hoi, hi, and hi, hoi. <laughs> <laughs> Ik heb wel eens zo'n een, uh, sollicitatiebrief ontvangen voor een uh, vacature in de autobranche. Affiniteit met auto's is dan heel belangrijk. En die jongen ging daar uh, heel erg diep op in tijdens de motivatiebrief. Benzine stroomt door mijn aderen, ik rij op dit moment een uh, puntje, puntje, puntje, Hyundai, uh, weet ik veel wat. Ja, het is weer heel anders dan normaal, dus je, je leest er wel en uh, ja, op die manier zorg je er wel dat jouw motivatiebrief eruit springt. Ja, tof. De sollicitatiebrief is bij ons hetgeen wat het eerst in, uh, ja, in het oog schiet. Dat is rechtsbovenaan. Dus dat is wel echt iets wat we, wat we gelijk bekijken. Als ik 100 sollicitaties krijg en 50 man hebben wel een sollicitatiebrief geschreven en 50 niet, dan ga ik toch echt eerst naar die 50 kijken met sollicitatiebrief. Als je bijvoorbeeld begint met een quote, dan zou ik wel nieuwsgierig worden. Ja. En dan heb je de, uh, meer kans dat ik verder ga lezen. Hierbij laat ik weten dat ik wil solliciteren op die functie. Nee, dat, ja, je hebt gesolliciteerd op die functie, dus ik weet dat je wil solliciteren op die functie. Uh, dus begin niet met dat soort zinnen, daar starten de andere vijftig ook mee. Ja. Start met de vier belangrijkste dingen voor jou, of de dingen die jou het meest uh, tekenen. Als ja. je daarmee begint, dan weten we in één keer wie je bent, waar je voor staat. Dus voor de win, hè? I know. Drie, twee, één. Beste uitroepteken, beste uitroepteken. Zo word ik graag aange aangesproken. Mag wel persoonlijk zijn, hoeft niet met geachte. Nee. Het is wel leuk als mensen me generaal Rico gaan noemen, maar ja, hoeft niet. En ja, Ik denk ook als je op een wat jongere functie solliciteert, dan mag je ook best wel een, een speelsere aanhef gebruiken. precies dezelfde sollicitatiebrief hebben, terwijl het andere functies zijn en alleen functietitels aangepast. Als je bovenin de verkeerde datum hebt, betreft en dan een hele andere vacature benoemd of geacht en een verkeerde naam. Als ik al bij het begin zie dat dat verkeerd is, dan denk ik ook al wel een beetje van, hè, dit vind ik wel slordig, dit ja. kan eigenlijk niet. Mijn naam is Ivana, ik kreeg beste Ivanka. Dan denk ik, ja, dan heb je je niet goed gedaan. Ja. <laughs> Voor mij dus heel erg de levensverhalen. Want daarin ga je misschien snel omdat je iets wil vertellen. Maar je moet ook kort en concreet blijven. Pas daarin op dat je niet je cv gaat beschrijven in je motivatiebrief. De voorwaarden vanuit de uh, oh, je ja. vacature, zo knippen en plakken. En dan dit ben ik en dan uh, zo dat reizenvoorwaarden eronder. Probeer dat uh, niet te doen. Je zoekt wat iemand leuk vindt in de functie, wat iemand leuk vindt in de organisatie en waarom diegene denkt dat hij bij de functie en bij de organisatie past. En jouw levensverhaal, daar zijn we zeker geïnteresseerd in, maar dat mag in het gesprek. Ja, de woorden en de mooie containerbegrip, zoals je het zegt, die moet je kunnen toelichten. Dus vertel, als je enthousiast bent, waar dat uit blijkt of welke ervaring je hebt meegemaakt waarin dat is voorgekomen. Probeer dan uh, even aan je vriend of een vriendin uit te leggen waarom je die functie zo graag wil. He, want dan vertel je het heel natuurlijk. Schrijf dat dan eventjes slordig op. Dan heb je in ieder geval je pure verhaal op papier staan en gaan dan later schappen en zinnen mooi formuleren. Ja, ja we hebben ja. <laughs> een match. Een jaar. Wat zitten er nou op een lijn? Wat heb je gezegd? Ah, man man. Ja. <laughs> uh, een stukje over jezelf, een stukje over waarom deze functie en een stukje over waarom dit bedrijf. Uh, uh, meer dan voldoende. Dan ben je er. Ja. ja, het is vooral belangrijk om jouw visie te laten zien. Waarom jij denkt dat jij wel geschikt bent, ondanks dat die harde eisen niet op jou van toepassing zijn? Pak je podium, dus neem even een heel klein stukje ruimte op je brief in waarin je eigenlijk misschien al gelijk met de deur in huis valt. Van joh, als jullie mijn cv bekijken, zouden jullie misschien niet aan mij denken. Maar ik neem jullie in de volgende drie regels echt heel graag mee in waarom ik wel voor deze rol ga. Of waarom ik wel bij jullie organisatie pas. Kondig dat dan aan. Laat zien wat ja, eigenlijk daar tegenover staat. Wat jij... Jou zo goed maakt, voor goede doelen gewerkt, zoveel doorzettingsvermogen waar eigenlijk iedereen zou stoppen. Laat dat zien en dan kan je zeker een belletje van iemand verwachten. Dat weet ik wel zeker. Vacature benoemd dat iemand een teamplayer moet zijn. Ga in je motivatiebrief daarop in. Blijf je vooral richten op die soft skills. Ja, je ervaring sluit misschien niet aan, maar als persoonlijkheid kan je wel aansluiten bij de, bij de vacature en functie.